Hey mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over asielzoekers in Ter Apel. Voor ik begin, vergeet je een like achter te laten, een reactie, abonneer als je wil. Dankjewel voor de support, laten we beginnen. Um, ja, het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft sinds juni meerdere keren hulp afgewezen uh, bij het opvangen van kinderen en kwetsbare uh, asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Uh, Stichting India bood aan om mensen op te vangen daar. Uh, dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Dat is uh, van Carnero en CRV. Uh, omdat de hulp geweigerd werd, sliepen toen kinderen en kwetsbare asielzoekers alsnog buiten. La ja, het ministerie uh, van Justitie en Veiligheid heeft wel excuses aangeboden. Maar ja, ze hadden dus hulp kunnen aannemen, terwijl ze dat dus niet hebben gedaan. En dat is kwalijk. Stichting India, een stichting van maatschappelijk werk in Groningen, zegt dat ze meerdere keren hulp hebben aangeboden. om kwetsbare asielzoekers op te vangen in kerken rond de Apel. Ze hadden al bedden daar gereserveerd, maar daar werd dus geen gebruik van gemaakt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft later excuses aangeboden, dat wel, maar er lagen toen wel zwangere vrouwen en kinderen buiten te slapen. wat schadelijk kon zijn voor gezondheid. Uh, dat zoiets kan gebeuren in Nederland is natuurlijk bespottelijk, want elke hulp die ze konden gebruiken, je hadden ze moeten aannemen. Dat zoiets kan gebeuren in Nederland is natuurlijk bespottelijk, maar ik denk persoonlijk dat dit in opdracht is geweest van uh, staatssecretaris van CIO Erik van den Berg. Ik denk dat hij zijn imago belangrijker vond dan... Uh, de, de, de hulp die aangeboden werd om die aan te nemen, omdat hij het misschien zelf wil regelen met de mensen die hij in gedachten had. Dat is mijn persoonlijke mening. Dat zou nog kunnen blijken, de tijd zal leren. Het is natuurlijk schokkend dat zoiets kan gebeuren. En als het klopt, dan heeft uh, staatssecretaris Van de ziel uh, via het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de COA opdracht gegeven... Om dus de hulp die aangeboden werd te weigeren. Vanaf gisteren, dus zaterdag, kunnen mensen die niet in Ter Apel terecht kunnen, wel terecht in Zoutkamp, in het dorpje Zoutkamp. Daar kunnen asielzoekers in een asielzoekerscentrum daar wachten tot ze naar het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen. Het ligt wel 100 kilometer van Ter Apel vandaan. Er kunnen in de willem Lodewijk van Nassau kazerne 700 mensen terecht. En voor alle duidelijkheid... Uh, dit weekend sliepen er geen asielzoekers buiten. Wel uh, werd een groep van 400 à 500 mensen uh, overgebracht naar uh, het Stadskanaal, Haren en Ter Apel zelf. Uh, de afgelopen maanden, zoals je natuurlijk weet, sliepen uh, vele asielzoekers buiten in Ter Apel. En dat leverde gevaarlijke situaties op en het was ook nog eens uh, zeer onhygiënisch. Je kan dat uh, opzoeken naar de afbeeldingen van de dicties daar. Het zag er zeer onsmakelijk uit. Uh, nou ja, Toen de tijd verloor ook de COA uh, door de drukte de, het zicht op de asielzoekers. Uh, de aanmeldingen bedoel ik die binnenkwamen van de asielzoekers. Uh, nou ja, en nogmaals, dit weekend is het goed gegaan. Alleen de vraag is hoe lang blijft het nou goed gaan. Uh, nou ja, het kan twee tot vier weken duren uh, voordat het weer verkeerd gaat. Maar het ligt er dus aan hoeveel plekken er kunnen worden gerealiseerd en of de toestroom van de asielzoekers kan worden ver, uh, verminderd. Want uh, er komen meer asielzoekers uh, qua aanmeldingen binnen dan dat er plekken zijn. Nou ja, we gaan het in ieder geval zien. Uh, dit weekend waren mensen dus, uh, konden ze er binnen slapen, wat ik heel fijn vind voor hun. En hopelijk gaan zulke tafereelen wat in het is gebeurd, als ze buiten moeten slapen, niet meer gebeuren. Ik hoop ook dat de staatssecretaris van Asiel Erik van den Berg zijn les heeft geleerd. En dat hij gewoon hulp moet aannemen die wordt aangeboden. Dank u voor het kijken. Tot de volgende video. Fijne zondag nog.